meldkamer de 12 online we gaan naar balans is kan op er ligt hier iemand aangetroffen achtervolging negeren stopteken mogelijk artikeltje 8 de collega's zitten er samen met mij al achteraan en daar vliegen de collega's voorbij zou je hier dus moeten zijn oh hier ligt een vliegtuigje. wat een gekkie hij gaat ploffen dus hou je oren even dicht goed Hey joh! Oh er staat gewoon eentje met een sniper ofzo. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSPDVA en Moore. Vandaag ga ik het pad met de B-klasse. Geen bijzonderheden te melden. Het wordt avond en dus nacht. We doen een beetje de nacht survie. Um, ja, laten we de straat op gaan zou ik zeggen. Wat, weer wat nieuwe meldingen, packs gedownload. Voor de rest heb ik daar nog niet echt veel uh, zelf mee te maken. Wat gebeurt Wat gebeurt wat? <coughs> Mee te maken? Zo, daar gaan we stem, <coughs> Hoorden jullie dat? Ja, natuurlijk hoorden jullie dat. Um, ik ieder niet heel veel mee te maken gehad omdat ik ze net heb geïnstalleerd en nu pas ga kijken hoe het uh, allemaal uitziet. Nou, dat is goed, het staat hier nog nu goed geïnstalleerd. Oranje is goed neergezet en let's go zou ik zeggen. Hier dadelijk even rijden. Zoals ik al zei, geen bijzonderheden dus. Link staat als je gewoon rechts voor rechtdoor kan gaan. Ik sta nu ook hoor, ik, sta nu ook ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 6, 5, Romeo, Mike, Delta, 2, 8, 4. Is dat nou een burn-out van die auto? En? Slingeren? Nou, en meteen moet je pakken hè. Dit is een burn-out slingeren. Een beetje rare positie op de weg aanhouden. Goedendag. Heeft u wel iets gedronken? een advocaat. Heeft u wel drugs ook gehad? Hij oh, begint over bloemen die hij ziet. Ik zie niet uit bloemen hier. Uh, ik wil in ieder geval even een zien, heeft u die voor mij. Ja, dankjewel hoor. Carter. Shit. mag ik even blazen voor mij tot ik stop zeg. Blazen, blazen. Ja, en... Oké. Okay. En we gaan even speakseltest afnemen. Want je uh, begon even bloemen. Dat voor een beetje raar. Um, ja, dat is positief. Uh, je mag even fijs dat je bana gehouden, vrijdag onder invloed. Ik ben niet te onverplicht, je berecht hem advocaat. Wil je daar gebruik van maken? Go home man. Go home, nee. Als jij maar met thuis gebleven. Waarom kan ik hem niet gewoon aanhouden? Ik word er zo gek van. You scumbag! You sorry piece of crap. Police! Stop whatever the hell you're doing! Je mag omdraaien. Jij mag even blijven zitten in je auto. Ik ga een transportje deze kant op laten komen. Hij heb je nog dingen bij die niet bij mag hebben, ik ga je fouilleren. Hey, slow person! Can we get moving please? We hebben nog mdma bij je met verdriet. Dat is niet helemaal mooi natuurlijk. Je mag even hier komen staan. Drugsbezit komt er dan ook nog bij. Hey, come on please! luister eens. Ik heb je niet gezegd dat je hoeft uit te stoppen. Dus ik weet niet wie allemaal ze te schreeuwen hier. Goed. Jij ja, komt nog even mee. Uh, we je zien. Is dat ook in het voertuig? Ik wil alle drugs die je hebt eventueel overhandig krijgen. Ik ga het voertuig fouilleren. Ik ga jou even aanhouden. Even aanhouden. Ik doe het even zo tot ik hem kan fouilleren. En tot iedereen eens door gaat rijden. Ik ga in ieder geval even hier naast staan. Jullie praten niet met elkaar. Ik ga je ook fouilleren. Verdovende middel bij of andere dingen die je bij mag hebben. Ik had het er nog gevraagd. Er wil wel een mes bij. Dat is verboden wapenbezit in Nederland. mes, Denk ik. En ik ga het voertuig even fouilleren. ik dat heb ik net al gedaan nog mankeer. ik heb het gevoel dat er toch nog wat meer te vinden is. Nee, nou, dat was hetzelfde. Een shotgun, zo, een wapen, een vuurwapen aangetroffen. Kan ik ga nog even zijn, zijn plekje zoeken. Even, ga ik ga hem even wat verder weg. Waarom ren ik nou weer? Hij hem even wat verder weg. Zet hem. 12.01 12. nou, dat 1201. Ik zie niet, hem oh. gaan veël. Oh. Oh, wow. oh, nou. Oh, nou. nou dan hebben we wel alles, kunnen we alle deuren gaan doorzoeken, maar ja. Oké. Okay. Goed, ik zie uh, wel een reden om jullie beiden even mee te laten nemen. Ik weet niet, ja, in principe misschien alleen de bestuurder. Maar goed, ik ben geen agent, dus ik ken al die wetten niet helemaal natuurlijk. Een collega vraagt een uh, assistentie. Voor die shotgun ga ik even uitzoeken wie dat allemaal is. Jij gaat dus ook mee. Ik heb uh, de... Maar ik heb ze beiden gefired, ik heb beide ID uh, van ze gehad, gecontroleerd, druk stellen. Van, neem ze beiden mee, vriend. En, uh, gaan wij door en dan gaan we misschien nog een notulenmelding aanpakken want het is inmiddels al nacht. We hebben hier een tijdje gestaan. 1 Lincoln 18. Ga je alstublieft prio 2? Ja onderweg hoor. Melding binnengekregen een uh, uh, baas, een werkgever maakt zich zorgen om een werknemer uh, die zou um, waarschijnlijk al een tijdje niet gezien zijn of niet beschikbaar of niet komen opdagen op het werk en ja dan, dan zul je denken van nou die meldt zich gewoon of die is gewoon ziek of die heeft geen zin maar meestal bellen ze dan toch wel de politie op het feit dat iemand en niet opneemt zijn telefoon niet opneemt en thuis de deur niet open doet ofzo en nog nooit zich heeft ziek gemeld en dat er misschien wel een teken is dat hij thuis zou moeten zijn dus dat wil zeggen in ieder geval hun mogen dat niet zomaar, je mag niet zomaar als werkgever even iemand zijn de deur in trappen omdat je denkt dat je werknemer niet kan werken. Maar we kunnen dus wel als politie even daar een kijkje gaan nemen. Ik weet niet of de, de baas er zelf is. Oh, sorry, auto links. Ah, het was hier. Maar dat zou dus een goede reden zijn waarom hij de politie belt als iemand niet komt opdagen. Misschien heeft hij al een tijdje niet meer gezien, dat kan allemaal. Uh, meldkamer de 12 online. We ja, gaan om Melan, is kan op. Er ligt hier iemand. aangetroffen hebben het overvindigd. report. An injured civilian oh, nee. Ik heb het even aangezet je Maar dat dus is geen uh, commando. Uh, blauwe. Blauwe. Maar even zodat de ambulance mij uh, makkelijk kan uh, spotten. Ze rijden alleen maar verkeerd. Ambu is aanrijdend. Ja, komen Hij ligt in een stabiele zeiling, soort van. Nou, komen jullie nog of je zit nou, want, uh, oh, hoi. <laughs> oh, zo, ja. Mooi Ambu dat wel. goed aangezet. 3, 4, mag wel wat sneller ambu. No. Maar goed, hij lag dus, no, hij lag dus buiten. Um, en uh, hij is mogelijk vertrokken naar zijn werk. En uh, daarbij uh, nooit aangekomen, nooit vertrokken ook. Want hij uh, kreeg buiten een hardste Nee, hij is overleden. Uh, begrafenisondernemer. Uh, Laat komen. En ik zie jullie uh, zo meteen weer. Moet even snel iets doen. Oké, okay, daar ben ik weer. En uh, laten we maar meteen verder gaan. Zo. Uh, meldingen staan aan. Ja, uh, yes, ik staan nu nog aan. No. persoon is inmiddels uh, meegenomen. Helaas overleden. Wij gaan uh, familie in kennis stellen. We gaan denk ik niet de baas in kennis stellen. Hebben we een melding? Zet die route dan nog steeds? Die melding op de afgrond joh ja, pannenkoeken. Ja, ja. Please nu for kallen Oh ja. Ik heb een doorgegeven meldkamer. Meldkamer persoon helaas overleden. Kun je alsjeblieft de melder in kennis stellen. Kennis stellen. Nou normaal zou dat natuurlijk niet zo gaan. Uh, maar ze doen het toch. Of ja ik denk, ja misschien ook wel. Misschien is het wel zo netjes om te melden naar de melder, maar aan de andere kant, ja, ik weet niet of de melder dat via de politie moet horen, dan eerder de familie natuurlijk. Maar goed, misschien is het toch wel logisch om even degene die heeft gemeld ook te zeggen wat nou de uitkomst is. ik zou dat graag willen weten. Dus, ik heb niks gezegd, wij gaan in ieder geval door, maar niet naar deze melder. Slingerend over de weg gaan, ik zag het wel hè. Oh, hij bijna tegen een paal aan. Achtervolging negeren, stopteken, uh, mogelijk, artikeltje 8. Uh, uitloop. bus helpt ons. Zo. gram door een tram, rijdt alleen wel nog verder. gram door ons, rijdt alleen wel nog steeds verder. Uitstappen, goeiedag, ik kom daar even zitten. Bam! Op je smoel. Goed. Ik ben aangehouden. Staan blijven. Police, stop whatever the hell you're doing. En dan meewerken of niet? Kom op. Staan blijven. Whatever, dude. Kom. Oh. Ah. Meewerken. Op, hey. Ik blijf er. Je moet gewoon... Weet je, in Amerika trekken ze bij elke situatie een vuurwapen. Mijn best. Maar ik wil gewoon makkelijk met E zeggen. Politie staan blijven in GTA dan. En tot ze dan daar eens naar luisteren. Na het transportje deze kan, op, kan hem even fouilleren en dan uh, is die van jullie. <laughs> Nee, niet in de ocean. 85, ik ben onderweg. Okay. Dat is Moment. Important. Iets te hard, is het nu zachter. Of iets te hard, als ik dan mijn geluid harder zet. Dan klink ik gewoon super hard en te hard. Maar dat is nu aangepast. Ik wordt gebeld. En ik moet er weer even opnemen. Tot zo dan. En terug. Alles uit. En waar lekker door. Rijt alstublieft Prio 1. Melding bestuurder die een beetje roekeloos zou rijden. De collega's zitten er samen met mij al achteraan en daar vliegen de collega's voorbij. De jullie zitten er ook boven, zo te zien. Hij gaat het er inmiddels vandoor. Schoten, er wordt schoten. schoten zijn gehoord, mogelijk ook vanuit de Zulu hoor. Die willen ook nog wel eens schieten. We hebben maar moeite om erbij te blijven met de B-klasse. En daarbij bedoel ik eigenlijk ook, of ja, geen moeite misschien, maar een beetje, om het realistisch te houden ga je natuurlijk niet even hard rijden als je Vito net voorbij vloog. Ik zit er wel nog gewoon achter, dus kan ik eventueel uh, erbij komen. Mocht het. Uh, of kan ik er dadelijk bij komen. Ik zal ze niet zo snel kwijtraken. Wat het wel nu is, hij gaat waarschijnlijk hier rechts uitkomen. Waarschijnlijk is hij uh, buiten beeld al aangehouden door mijn collega's. Aan oh die zat er ook achteraan joh, die Audi. Dus kijk wat schade die heeft. Die hebben dus helemaal niet gehoord, die is echt flink opgeknald. <coughs> graag, uh, afslepen hier en uh, dan kunnen wij met z'n allen weer door. Verdachte dus. Een collega op, vraagt om assistentie. Geen. Gehoord, was ik ja, ben. Ben. ja, misschien. Als iemand uh, die in die auto zit. Ah, uh, ik ben onderweg. Dat is gehoord. Ja, ik ik kan wel hoor. Heel veel nog iemand kijken. Een collega vraagt om assistentie. Assistentie is nodig. Een AT. Ja. We weten een vliegtuig neergestort. Ik heb het al.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 ruimte maken want die gaan waarschijnlijk hier allemaal door willen de brandweer rijdt daar zo zitten zien ja en dan komt de brandweer van de andere zijde hier ligt hij in het slachtoffer jongens een slachtoffer gespot maar waarschijnlijk wel meer ik weet niet of er in het gebouw mensen aanwezig zijn You sorry piece of crap No nee. ja are you doing are you? here? There so. the Daarom knalt iedereen daar vol tegenop. Oh. Start voor verleden, wij gaan in ieder geval hier uh, de melding afronden en dat op zich. Geen lekker snel. Een beetje of twee hebben we hem heel goed, we hier opgelost. Er zijn geen, geen, geen nummer nodig. Respond code 2. Er wordt hierboven dus geprobeerd een auto te jatten. Dit dus is poging uh, tot diefstalvoertuig of inbraakvoertuig. Stop even Goeiedag. hey joh hey joh Hoppa. Oeh, die hadden veel wapen hij hey, is super Zagen jullie dat kopstootje hoppa veel wapen afgepakt super te smal Ja, taken waren voor deze auto gezien uh, die dus een programma heeft de eerste voor de persoon die denkt een auto te kunnen jatten heel makkelijk die auto kan gaan jatten En we gaan door naar de laatste mail voor van vandaag. En dat gaat zijn. dagvoertuig? Nee, dat hebben ik geen zin. Dat gaat zijn. On, uh, Assistance required? Nee, dat is waarschijnlijk een <coughs> auto-inval. Heb we geen zin in. Dat gaat zijn. Nee. One, dat gaat zijn. 18. At nee. 484 on, uh, Avenue. Nee. Nee. Maar wat gaat het dan wel zijn? Dispatch calling unit nee. 1, Lincoln, 18. We have a 1099 in Burton. Er wordt een poging tot moord gedaan. Daarachter. Respond code 2. Code 2? Er wordt net iemand bijna vermogen. Ga je de gek? Ah shit, dat is niet waar ik dacht dat het was. Dat is daar bovenop zo te zien. Oh, er staat gewoon eentje met een sniper ofzo. Hoe kom je daar? Hoe kom je daar? Shit, er staat er eentje met een sniper gewoon. Uh, hoe kom je daar? Ja, dat snap ik. Dat die mogelijk op top van een gebouw staat. Maar hoe kom je daar? Ik dacht, er staat er achter maar gewoon met een sniper. Dus echt gewoon, iemand. er zit iemand op te wachten. Hij staat al klaar met zijn sniper. Wim gaat hem stoppen. Oh, dat is team overleed. Wapen getrokken inderdaad, goed zo weer. Politie, laat dat wapen vallen! Laat dat wapen vallen nu en op je knieën gaan zitten. Welke verdachte wegen zal er geschoten worden? Heb je dat begrepen? Laat vallen dat wapen! Laat vallen! Schoten los, schoten los. Wapenbergen. En nee, hij wacht. Wapen afnemen, wapenbergen. En we spoelen al met je deze kant op als we hier... Gaan komen. Verder zijn er geen schoten gehoord, dus ik denk niet dat hij daadwerkelijk iemand heeft neergeschoten. Rijt alsjeblieft, Prio 1. Naast mij. Goed, ik ga jullie alvast bedanken voor het kijken. Als jullie een leuke video vonden met weer wat nieuwe meldingen uh, die aan bod zijn gekomen. Of wat oude meldingen die zijn teruggekomen weer. Um, ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. En uh, ja, tot dan. Doei!